Bedankt voor het kijken en graag tot vanavond. Dus, eerst alles samenzetten. zetten. Zo, en joint story. Nou, elke keer terug tot op het einde, want alle in moeten eruit. Dit is niet live, dus dat zet ik nu nooit bij de straks. Alles is manueel uitgezonden, terwijl er automatisch moeten er twee frames tussen zijn. De eindtijd is dezelfde hier als de intijd, en bij de volgende eindtijd, intijd zijn hetzelfde. En dat kunnen we corrigeren met de Correction. Dus We kiezen all, van titel 1 tot titel 459, want er zijn 459 titels. Oké, okay. en je ziet nu heeft hem hier. Als je kijkt het probleem is, dubbele spatie heeft ook een foutmelding. Dus ja. kan ik met dus mijn veel te aanbrengen. Misschien beeld begint op 10 uur, maar mijn titel begint nog op 13 en zo Een heel goede middag. Een heel goede middag. Windturbine. Dus alle titels van 1 tot, van 1 tot 456 gaan naar begintijd. Deze, deze. de tijd, deze de tijd, nu check ik, en kijk ik op het niet. Ik ga nou even die live terugzoeken en dan vanaf hier gaan we sleutelen. Dus nu is die titel van hier tot hier 1708 terwijl we eigenlijk hier moeten stoppen. Dus 14 seconden dat verschil is er draaien die er was met het live uitzenden. And in progress, ready for final control of and transmission. Okay.